Hi allemaal groetjes uit Oostenrijk Ik ben gisteren hier aangekomen Omdat ik weer op persreis ben gegaan En ik zit hier een paar dagjes En ik dacht, het is misschien wel heel erg tof Om te vloggen vandaag, want we hebben echt Een hele leuke en actieve dag Voor de boeg, en ik ben wel heel erg benieuwd Of het me gaat lukken om te vloggen of niet Maar we gaan in ieder geval een aantal hele toffe dingen doen Dus het leek me wel heel erg leuk om dat vast te leggen Op dit moment sta ik in mijn badkamer En dit is mijn uitzicht Kijk nou hoe ontzettend mooi Het zonnetje schijnt, maar het is nog wel een graad of 20 denk ik het is nu ongeveer kwart over 8 ochtends dus ik ga heel snel mijn koffer inpakken en dan gaan we straks weer op stap we gaan uh, ergens anders naartoe rijden wat we daar gaan doen dat laat ik straks al zien zo en we gaan even wat verder in de tijd we zijn nu iets van twee uurtjes verder en ik ben aangekomen op de volgende bestemming we zijn op dit moment in gastijn in een supermooi hotel aangekomen en ik heb niet zoveel tijd ik heb maar tien minuutjes om even snel te plassen en daarna gaan we weer de deur uit maar ik ik ga je natuurlijk wel heel even snel de hotelkamer laten zien. Nou, dit is hoe het bed eruit ziet. En ik heb hier dus echt zo'n lekkere lounge stoel. En die kijkt uit op het uitzicht. Ik heb zelfs een heel mooi houten balkonnetje. Dan moet je kijken hoe mooi dit eruit ziet. Het is toch fantastisch? Ik vind het echt super gaaf. Hier heb ik ook nog een bankje. Slippertjes en zo, super fijn. En dan heb ik hier nog een hele mooie badkamer. Ik vind het echt heel erg mooi met al dat hout. Daar hou ik echt ontzettend van. En als we straks weer terugkomen, dan lijkt me wel heel erg leuk om ook nog even de rest van het hotel te laten zien buiten, want het is echt Heel erg mooi. Ik las net op het kaartje dat er ook een infinity pool is. Dus dat is wel heel erg vet als ik die nog even kan bezoeken. Maar goed, uh, zoals ik al zei, ik heb niet zoveel tijd. Ik ga even snel opfrissen. En um, dan gaan we straks met een cable car helemaal naar boven. En hebben we als het goed is echt een super vet uitzicht. Nou, ik sta nu even buiten. We zijn aan het wachten op de taxi. En misschien kan je het een beetje horen, maar je hoort vogeltjes fluiten hier. En hierachter staan allemaal lichtbedjes en water. En het is echt super chill. En ik zal je ook nog even de andere kant laten zien. Volgens mij zit mijn hotelkamer ergens daarboven, want ik kijk hierop uit. Moet je kijken wat een ontzettende mooie bloemen dit gaan zijn. Ik weet niet wat voor bloemen dit zijn, ik heb ze nog nooit eerder gezien. Maar oh, dit lijkt net een aanzichtkaart. Zo, dit zijn de karretjes waar we straks in gaan van de kabelbaan. En dan gaan we helemaal een stuk naar boven. En dan hebben we een vet uitzicht zo. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. We komen op de top met dus deze kabelbaan. En we gaan nu met de groep even zoeken naar een. Nou, zoeken We gaan over naar een brug die twee uh, pieken met elkaar verbindt. En die is heel lang, heel lange loopbrug. Dat wordt denk ik wel heel erg cool. Ook wel een beetje spannend. Want die brug die zit natuurlijk heel erg hoog. Dus uh, ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Want het is wel heel vet. Ik heb nog nooit over zo'n lange loopbrug gelopen. Dit is de brug waar we straks overheen gaan. Het ziet er zo niet heel erg hoog uit, maar. Ik denk dat het wel spannend wordt als je een beetje hoogtevrees hebt. Zo, ik wil nog wel heel even zeggen dat het echt super lekker hierboven is. Ik hoop, oh, ik hoop dat de wind niet te hard waait. Maar het is heel erg lekker fris, zonnetje schijnt. Dus het is niet te koud. Maar ik heb wel even een jasje aangetrokken natuurlijk. En het is gewoon echt hele lekkere frisse lucht. Dus, uh, en dit is trouwens mijn allereerste keer in Oostenrijk. Dus ik ben echt helemaal impressed met alles. Het is zo ontzettend mooi hier. Ik loop nu over de brug heen. En de onderkant... Oh, je kan naar beneden kijken, ik hou er niet van. Het is behoorlijk behoorlijk hoog ja. het weer is omgeslagen het water en het regent we hebben zojuist de flying fax gedaan over een waterval heen en dat is eigenlijk gewoon ziplijnen maar dan zit je echt super comfortabel en ik heb er ook nog hele leuke beelden van die ik je nu ga laten zien Zo, so, dit is de waterval dus van beneden. Ik weet niet of jullie me kunnen verstaan. Het is wel echt heel erg mooi dat dit zo midden in dit stadje zit. Hoe cool is dat? als je dus hier eet, heb je uitzicht op die waterval. Je zag het net al, maar we gingen dus hier overheen. En dan daarachter is die waterval. En het zonnetje is inmiddels weer gaan schijnen. Het was net echt. Uh... Ja, heel erg gaan regenen en waaien en nu is het weer echt super heet. Het is bijvoorbeeld 30 graden of zo. En we gaan nu naar de thermen toe om lekker in het bad te gaan en te chillen eigenlijk. Daar heb ik best wel veel zin in. Nou, check deze auto. Wat een toffe bedoeling. Oh, er komen er nog meer aan. Het gaat. Zo, die heeft ook een lekker pakje aan hoor. Leren hoed. Brilletje erbij. Moet je kijken hoe ontzettend schattig dit dorpje sowieso is. En ze zit, al deze gebouwen ze zitten dus om die waterval heen. Het is echt heel cool. Zo, ik ben weer terug in de hotelkamer. We hebben net heel eventjes lekker gerelaxd aan het zwembad. In uh, een van de termen hier in de buurt. Uh, ik heb de camera niet meegenomen omdat er toch heel veel uh, ja, wat mensen waren in badkleding. En ik dacht, Het is volgens mij niet helemaal de bedoeling dat ik hier dan volle de bak ga vloggen. Maar het was echt super chill. Ik ben helemaal relaxed. Ik heb nog steeds heel erg warm eigenlijk van het douchenet. En zoals je ziet heb ik heel eventjes een andere outfit aangetrokken. En dat is deze playsuit. Deze is nog van de Primark. En um, ik heb hem eigenlijk nooit gedragen omdat er een gat in zat aan de zijkant. En uh, ja, ik had het eigenlijk nooit gemaakt. Tot aan nu. Larissa heeft hem voor me gefixt. Dus nu kan ik hem weer aan. En uh, ik vind hem nog steeds heel erg leuk. Dus deze trek ik straks aan als we gaan eten vanavond. En we hebben nog een klein beetje tijd. Dus ik zit te denken om een beetje rond te lopen hier in het mooie hotel. Even kijken waar de fitnesszaal is. Waar ik waarschijnlijk geen tijd voor heb. En eventjes kijken uh, of ik misschien nog leuke hoekjes en plekjes uh, kan zien. Want ik zag net al iets heel erg moois vanaf het balkon. En dat zijn die twee hangdingetjes. Die zien er wel echt mega chill uit. Dus ik denk dat ik daar heel eventjes heen ga om te kijken of dat wat is. En misschien kan ik daar nog eventjes een leuk fototje schieten bijvoorbeeld. Mocht je het trouwens nog afvragen... Waarom dit dingetje hier staat. Het is gewoon een bankje van buiten. Die heb ik net even gekanteld. Zodat ik op daar maar een foto van mezelf op het balkon kon maken. I know. Het is echt een beetje uh, lastig misschien. Maar uh, ik heb natuurlijk uh, niemand bij me. En ik dacht ik wil gewoon heel snel die foto maken. Iedereen is zich aan het opfrissen. Dus dan ga ik niet vragen. doe ik het gewoon op die manier. Dan moet je eens kijken hoe chill dit eruit ziet. Dit is zeg maar een dingetje. Nou, dan zit je gewoon helemaal in een coconnetje. Maar deze vind ik vooral heel erg leuk. Want dan kan je nog wat meer naar buiten kijken. Je kan zelfs je drankje neerzetten. Hoewel ik eigenlijk niet verwacht dat hij blijft zitten. Oh, ik ga er heel veel op. Want het is echt een gigantische schommel. Nou jongens, het is toch heerlijk. Dan kan je vet lekker schommelen. Terwijl je dus geniet van dit uitzicht. Wauw, dit is echt gewoon alsof je in een aanzichtkaart leeft. Ik vind het jammer dat we hier maar één nachtje zitten. En uh, het zwembad zag er ook heel erg mooi uit. Dus ik denk dat ik er morgenochtend wel even inga. Maar uh, voor nu kan ik hier nog wel eventjes wachten en het is ook nog steeds lekker weer dus ja uh, yeah. we gaan dus straks eten in een uh, restaurantje ergens ik weet niet precies wat we gaan eten maar ik weet wel dat we een bepaald oostenrijks toetje gaan nemen en dat heet Nokkel. en dat is een soort van soufflé met drie bergen net als dat je dat hier in oostenrijk hebt dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar en dan even een klein rondje lopen verder want het is echt prachtig hier moet je dit ook zien volgens mij kan je hier dus in en dit is een soort van strandje zo en hierachter heb je dus gewoon een watervalletje en daar beneden heb je iets van een hot tub, maar die staat er van ja hot, ik spreek lekker uit zo'n warm bad maar ik zie dat het niet aanstaat. maar ik vraag me af of we erin zouden kunnen dan hier nog allemaal lichtbankjes hoe relaxed maar uh, ik denk dat over vijf minuten ongeveer worden we opgehaald door de taxi dus ik We ga wel weer langzaam richting de lobby. En uh, heb ik best wel trek. Dus dat kan ik best wel gebruiken. Maar als ik hier sta, heb ik echt iets van. Oh, dus zo lekker en rustgevend. Hier wil ik zeker een keertje terugkomen. Mocht een keertje op zoek naar een mooi hotel. Dan is dit wel echt een pareltje. Kijk nou, hier kan je dus gewoon in. En ik zie hier allemaal mooie bloemetjes. Ik blijf maar doorgaan. Ik weet het. Maar ik vind het zo chill hier. Heel mooi dit. En dan Pionrozen. Lijkt er wel op. We zijn aangekomen bij het restaurant, en zoals je hoort, op de achtergrond wordt hier gezongen. Ik weet niet of het erbij hoort of er stel gasten zijn in de tuin, maar uh, het is wel heel gezellig, I guess. Kijk, daarachter zijn ze nu uh, lekker aan het zingen en uh, gitaar aan het spelen. Mm -hmm. En dit is dus hoe het, nou, het uh, restaurant eruit ziet: super schattig, echt mega Oostenrijks, volgens mij. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd wat we gaan eten. En we hebben alvast een aperitiefje die we straks krijgen: Five elements. Ik ben nu alweer vergeten wat erin zit. In ieder geval iets met crème sap en zoutwater. Dus klinkt niet heel erg lekker. Maar ik dacht, joh, probeer het even. Maar uh, het is echt heel erg schattig dit restaurantje. Ze hebben hier ook een eigen moestuintje zo, zo, zo te zien. Ja, eerlijk gezegd maakt dat core, wat niet helemaal mijn smaak is, natuurlijk, dat maakt het wel een beetje af. Deze hele vibe. <laughs> Ja ja. En check trouwens dit schattige katje. Hallo! Ja, kleinie. Oeh. Ik vind jou schattig, ik wil jou mee naar huis nemen, maar dat gaat natuurlijk niet. Ik ben weer terug in het hotel. We hebben net super lekker gegeten. We hadden een lekker voorgerechtje. Daarna hadden we nog een hoofdgerechtje en die had ik gedeeld met iemand met wie ik hier op reis ben. En daarna hadden we het speciale toetje: salzburger nakhorn. Nakhorn. En dit was wel heel erg lekker, het was vooral heel erg bijzonder. En het was zo ontzettend gezellig, ik heb echt zo hard gelachen tijdens het diner. Niet normaal, ik ben nu veel terug, ik ben best wel moe. Maar ik ga nog even wat water drinken voordat ik ga slapen. Misschien een theetje, ook wel lekker. Maar ik heb natuurlijk dat fantastische uitzicht. En het zijn nu allemaal lampjes, dus ik ga het heel veel laten zien. En alles ruikt hier naar hout, het is zo lekker. Kijk nou zo, magisch dit eruit ziet. En ik heb hier alvast een tafeltje voor mezelf neergezet. Met een kaarsje. En dan pak ik nog even wat spullen van binnen. Een hele goede morgen. Het is weer de volgende dag. Het is vandaag zaterdag. En ik word echt net wakker. Dan kan je misschien wel een beetje zien aan mijn gezicht. Ja, dit is mijn uitzicht op dit moment. Ik vind het echt heerlijk. Het zonnetje komt op. Het is warm. Maar goed, wat ik dus heb gezien is dat er stoom afkomt van het zwembad. En ik heb het even opgezocht. Het zou een verwarmd zwembad moeten zijn. Ik ben echt dol op even zwemmen in de ochtend. Dus ik ga, denk ik, gewoon even 20 minuutjes zwemmen of zo. Dan snel opfrissen en ontbijten. Ik denk dat ik er nog net tijd voor heb. Dus uh, ik heb mijn bikini al aangetrokken. We gaan nu meteen naar beneden. Oh my god! Dit is serieus het zwembad. En daar ga ik dus nu in. Ik heb er echt mega veel zin in. Heel veel meegenomen in het zwembad. Ik weet het een beetje gevaarlijk, maar het komt wel zo goed. En uh, het water is super lekker warm, maar de omgeving is, zeg maar, wat frisser, dus het maakt je lekker wakker. Het is echt net alsof je in een heel groot bad zit. Het is dus een infinity pool, dus ik krijg je een beetje dit effect. En het is echt heerlijk. De tijd die ik hierin kan doorbrengen, ga ik hierin doorbrengen, en uh, daarna ga ik wel ontbijten. Dat vind ik nu even iets minder interessant. Het is dus tijd om te ontbijten, we zitten sowieso met een super prachtige uitzicht hier en het ontbijtbuffet is echt super nice. Ik zit hier samen met Michelle en Germaine lekker te ontbijten en we hebben echt de meest lekkere dingen opgeschept. Ik ben in ieder geval gegaan voor chocolade en ei met zalm, ananas en echt een heel borst met yoghurt en van alles erin. Dan zie ik hier nog een wafel, een pancake en heel veel fruit, zo's groenten, zo, erg nice. Ja. <laughs> Eet smakelijk! <hijs> Zo, so, we zijn aangekomen in de stad Salzburg. En hier krijgen we een kleine tour. En wat me al meteen heel erg opvalt, wat ik heel leuk vind, zijn al de gekleurde huisjes op de achtergrond. Alles heeft leuke pastelkleurtjes, dus dat is allemaal heel erg vrolijk. We zijn echt pas net begonnen, dus misschien zie je nog wel veel meer straks. Maar het ziet er gewoon heel erg leuk uit. Dus dat is geel en dat is een beetje grijs. En dan pers ik en groen. We lopen nu eventjes door een winkelstraatje. Helaas geen tijd om te shoppen, daar heb ik echt heel veel zin in. Maar al die uh, bordjes voor de winkels zijn allemaal heel mooi met goud. Zelfs die van de McDonalds was heel erg mooi. Um, daar heb ik nu eventjes geen foto van. Maar kijk hoe mooi en schattig het eruit ziet. Lekker! zo. Zo, we zijn inmiddels een fietstoertje aan het doen. Ik zit lekker op mijn rode fiets. Je moet achter me zitten flink te toeteren dat ze er langs wil. Of te bellen. Ik word er weer uitgelachen op mijn woordkeuze. Maar super mooi. We zaten net in de stad en we hebben echt maar drie minuten gefietst of zo. En we zitten er al weer buiten. <lacht> oh, pas op, hè jij? Nou, We zijn lekker aan het fietsen. Super ontspannen, het weer is lekker. Love it! Nou, we zijn op dit moment een audiotour aan het doen door een museum. En uh, ik ben een beetje afgeleid. Ik ben de tour niet echt volgorde aan het doen. Door de unicorn op de achtergrond. Dat is toch grappig? Een unicorn. Zo, we hebben even een ijsje gehaald. Ik heb hier de smaak... Wat was het? best met lavendel en mango. We zijn nu even een foto maken van ons ijsje. Even een kleine update. Wij zijn dus net op de vies gegaan naar een plekje. was een museum en daarnaast zat ook een park. En dat rijden een beetje om de fonteinen. Daar zijn we doorheen gegaan. Ik heb er niet heel veel gevlogd omdat ik dacht, het is een beetje onduidelijk allemaal misschien. En uh, inmiddels ben ik weer in een ander dorpje beland in een nieuw hotel. En ik heb me even opgefrist. En het is zo warm vandaag. Je zag natuurlijk al dat we een ijsje hadden gegeten op een gegeven moment. Maar het is echt gewoon ja, meer dan 30 graden, denk ik. En echt zweet, zweet, zweet. Het zweet zat nu echt letterlijk op mijn bovenlip. Dat ga ik heel even afdeppen. Ik wilde even mijn outfit fit laten zien: en dat is deze crop top. Deze is van Naked. In een army print, Een klotte heb ik eronder. Omdat het straks misschien gaat afkoelen in de avond. En daaronder heb ik dan Nike's. Die heel erg lekker lopen. Dus dit is de outfit van de avond. En we gaan straks even eten bij een bio-restaurantje. En daarna hebben we nog een hele toffe avondwandeling. Hoe dat eruit gaat zien, dat zie je vanavond wel. En uh, nou, ik moet even opschieten eigenlijk. Want het is... Kwart over en we hadden om kwart over afgesproken, dus tijd om te gaan. Zo, so, ik heb hier een broccoli-soepje en we zitten hier. Prachtig, heel erg mooi uitzicht. Is echt smakelijk. We zijn op dit moment door het bos aan het lopen en uh, we hebben namelijk een torch walk. En wat ik nog niet wist is dat we ook een soort tour hebben. Oeps, zo werd het, het wazig. En het heeft te maken met The Devil's House. Nu ben ik heel erg bijgelovig. En we staan in het bos en ik hou niet van het bos in het donker, maar. Ze hebben gezegd dat het een fabeltje is, dus ik ga gewoon mee, ik vind het heel erg spannend. Het zal vast heel erg leuk zijn en we gaan straks met die fakkels rondlopen, dus ik denk dat het wel heel erg gezellig is. Maar hier staan we nu, de zon is aan het ondergaan, dus het zal straks heel erg donker zijn. En ik ben heel erg benieuwd naar het verhaal. Nou, daar gaan we, fakkeltocht. Eén voor allen, allen voor één. We gaan nu echt het pikken in met onze fakkels. Uh, ik vind het heel erg spannend, maar daar gaan we. Oeh, je God. staat weer bijna op mijn plaats. Yo. Ik ben weer thuis. Ik zal jullie een klein beetje doorheen leiden wat we nou net hebben gedaan. We hadden eerst uh, een bio-diner met allemaal organic dingetjes. En daarna zijn we het bos ingegaan. We zouden namelijk een torchwalk doen. En ik kon eerlijk gezegd niet echt inbeelden wat ik ervan kon verwachten. Ik dacht gewoon of we met honderd man met van die fakkels ergens een soort van tocht gingen maken. Maar het was een soort van tour door het bos in het donker. Nu vind ik dat echt super spannend. Het bleek allemaal wat minder spannend te zijn dan ik dacht. En uh, we gingen dus echt in het pikdonker met van die fakkels rondlopen. Helemaal door de bossen naar beneden. Zodat we bij een waterval kwamen. En daar kregen we dan een verhaal te horen over uh, de duivel. Nu ben ik best op bijgelovig, dus ik dacht: oké. Okay. Maar het was gewoon wel een heel erg leuk verhaaltje. En daarna hadden we nog een kampvuur, dat was wel heel erg leuk. En werd er ook nog een beetje gezongen. Hij had een snaps gebracht. <tied> Het was echt een hele leuke avond, een hele leuke dag. We hebben net nog heel watjes een drankje gedaan in de bar beneden. Zoals je misschien wel kan zien slaan mijn ogen echt op half zeven. Mijn lenzen zijn super droog en ik ben heel erg moe. Dus ik duik straks mijn bed in. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om uh, twee dagen met mij op pad te zijn geweest in uh, Oostenrijk. We hebben nog één dag te gaan morgen en dan gaan we onder andere suppen. Daar heb ik echt super veel zin in. Maar goed, in ieder geval, uh, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien...